Dankjewel, Nathan. Goedemiddag allemaal. Um, een beter bruggetje dan uh, de uitspraak van uh, Annette net op het einde. Kunnen wij ons niet wensen met autonomie van de burger is belangrijk. Uh, nou ja, daar, daar gaat het hierbij ook om, of eigen regie. Um, wij gaan het uh, proberen uh, onze presentatie kort uh, te houden. Want wij realiseren ons volledig dat wij de uh, laatste hobbel zijn voor jullie uh, naar de borrel. Dus um, wij gaan het proberen kort, kort te houden. Um, dank ook aan de organisatie van de Luster, dat wij hier iets over dit project mogen vertellen. Um, wat naar ons idee ook heel belangrijk is, omdat juist die eigen regie uh, ontzettend belangrijk is voor iedereen om zowel uh, lekker in je vel te zitten, maar ook als we de koppeling maken naar verslaving, wat zometeen ook eventjes kort aan bod komt, om daar wat meer grip op te krijgen. Dus wat dat betreft een, uh, een heel belangrijk uh, thema. Um, eigenlijk zou hier uh, vandaag professor Petri Embrechts uh, staan. Zij is uh, leidinggevende. ...van de academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking. Um, helaas kan ze hier niet bij zijn vanwege een kakenoperatie die ze gehad heeft. Um, dus nou goed, um, dat ging niet lukken vanmiddag om hier uh, de presentatie te verzorgen. Dus... Um, Vandaar dat uh, Lucien Herkes, de kennismanager van de Academische Werkplaats, en ik hier uh, zijn, ik ben um, als uh, coördinator betrokken bij de werkplaats. En wij doen het gelukkig niet samen met de tweeën, we doen het samen ook met Ad, Ad van Ginneke, uh, ervaringsdeskundige um, en werkzaam als co-onderzoeker bij onze Academische Werkplaats. En um, Ad komt zo meteen nog eventjes terug in een, in een filmpje ook die wij uh, zien. Ik uh, blijf stilstaan, dan gebeurt dat hopelijk niet. Um, als we het hebben over eigen regie, waar hebben we het dan precies over? Er zijn natuurlijk heel veel definities te geven over eigen regie. Um, als je daarnaar kijkt en het wat probeert samen te vatten... Dan, dan denk ik dat je zou kunnen stellen dat het over eigen regie gaat... over de auteur zijn van je eigen leven. Dat een ontzettend centraal en belangrijk onderdeel is... Um, en ook steeds meer aandacht heeft gekregen uh, de laatste jaren. Denk bijvoorbeeld aan de participatiesamenleving. Wat ergens een heel mooi iets is... Tegelijkertijd kan het ook een hele lastige zijn, want het is niet voor iedereen in elke situatie um, mogelijk of is het lastig om uh, zelf een keuze te maken of om een beslissing te maken, om een hulpvraag te formuleren. Um, en, dan, um, en dat geldt voor, in de zorg voor mensen met afstandelijke beperking, maar natuurlijk veel breder. Ook in de oudere zorg, de verslavingszorg, um, de GGZ. Um, en in dat geval ben je vaak aangewezen op mensen om je heen in je omgeving. Um, Waarvan we het aan de ene zijde tegelijkertijd ook weten dat het soms dat netwerk eh, waar je op kan terugvallen wat beperkt of beperkter is. Um, waardoor je in dat geval vaak aangewezen bent op professionele ondersteuning en daar die ondersteuning nodig hebt. Um, wat dan weer... Prettig is dat dat er is, maar dat roept wel wat dilemma's op, want hoe zit het dan met die keuzes? Nou, wat daarin heel belangrijk is en blijft, is dat stimuleren van uh, de autonomie van iemand, wat, uh, wat Annette net ook heel mooi vertelde, uh, op basis van de competenties, dus wat iemand zelf aan kan, vanuit die verbondenheid, Dus in verbinding met die ander. En dit zijn um, drie uh, Psychologische basisbehoeften wordt dat genoemd binnen de zelfdeterminatietheorie. En daar gaan we, wees niet bang, daar ga ik niet heel uitgebreid op in. Maar um, we wilden ze wel heel even kort aanstippen, deze drie basisbehoeften. Omdat ze heel belangrijk zijn voor heel veel positieve uitkomsten. Waarbij je kan denken aan wat ik net al vertelde, lekker in vel zitten. Welbevinden dus. Uh, maar ook voor goede vormen van motivatie. Dus waarom doe je wat je doet? Dat hangt samen met um, persoonlijke drijfveren of je eigen normen en waarden bijvoorbeeld. Dat zijn sterke vormen van motivatie. Daar zijn deze drie aspecten belangrijk voor. Maar ook voor gedragsverandering op de wat langere termijn. Um, als je het hebt over op het gebied van verslaving bijvoorbeeld... om um, te stoppen of minderen met alcoholgebruik of met middelengebruik... dan zijn dit drie elementen die daarvoor uh, um, belangrijk zijn. Um, dan is ook meteen het bruggetje naar het filmpje wat ik uh, um, graag aan jullie wil, wil laten zien... Um, ...waarin uh, Lucien en Ad in gesprek zijn over um, nou ja, eigen regie en draaggekoppelde verslaving. Normaal gesproken doen we dat altijd uh, niet met een filmpje, maar gewoon met een interview. Maar nou ja, goed, vanwege de beperkte tijd hebben we er nu voor gekozen om dat uh, in de vorm van een filmpje te doen. Dus die uh, ga ik nu opstarten. Ad, kun jij uh, misschien iets vertellen over jouzelf, wie je bent? Ik ben Adver ik woon bij de Zuidwesten. Ik ben ervaringdeskundige bij Zuidwester en bij de Academische Werkplaats. Ik ben co-docent met Nout en Waar We onder andere hebben gedaan met de ROC Gastcolleges geven. Dat heel goed bevallen is, zowel aan mijn kant als van de school zelf. Ja, dat is het zo een beetje. Ja. En kun jij vertellen waar over die gastcolleges gingen? Uh, die colleges gingen over verslaving. Ik ben zelf bijna vijf jaar verslaafd geweest over whisky en ik ben op de een of, of andere dag gestopt met drinken. Kun je daar iets meer over vertellen, hoe dat is gegaan? Uh, ja, mijn lichaam is even gewoon stoppen en mijn hoofd zei even gewoon doordrinken, maar ik, ben, ik heb voor het eerste gekozen. Na anderhalf week begon ik die shaker, dat net op een paar keer zon had. Dus ik naar de huisarts heb helemaal doorgelegd en uh, ik had niet zo genoeg mogen stoppen. Maar met hulp van een specialist. En ik had toen de horen gekregen, als ik door had blijven drinken, had ik maar drie maanden was waarschijnlijk er niet meer geweest. En wat was voor jou de aanleiding om te stoppen, om te willen stoppen met drinken? Ja, ik zeg al, dat was mijn lichaam. Mijn lichaam kon het niet meer uit. Nee. En, en wat merkte je daarvan van? Nou, ik weer eh, niet lekker. Eh, koolpijn, eh, ik voor die tijd nooit had. En dat had ik nou gehad. Ja. Ja. En nee, maar mij doen denken: van ik ben verkeerd bezig, ik stop. En heeft iemand daar jou bij geholpen? Nee. Dat helemaal niemand. Nee, helemaal niemand. En ik was op mijn verjaardag dat ik gestopt ben. En ik had twee kennissen die gebracht, eerder met een fles wiskie mee. Ik heb gevraagd: van ik kan het mee terugnemen, of ik gooi je in de gorst in? Nou, die geloofde maar niet, dus ik heb ze in de gorst heen gegooid. Ja. En vanuit die tijd heb ik het nooit meer aangehaald. toch? Is heb geen sterke en als iemand nou tegen jou had gezegd van het is beter uh, om te stoppen, wat had je dan nou gedaan? Dan had ik het misschien nog vandaag, gedacht, maar als had ik hadden gezegd, Je moet stoppen, dan had ik waarschijnlijk gewoon door blijven ja. Want iets waar mot is niet goed. Is niet goed. En, en kun je dat een beetje uitleggen? Nou ik vind, moeten is dwang. Dus dan wordt er iets opgelegd. Maar dan had beter kunnen vragen van, zou je willen stoppen? Daar komt heel anders over dan moet. Want hoe belangrijk is het voor jou om eigen keuzes te maken? Heel belangrijk. En, en alleen op dit gebied of ook op gebieden? alle gebieden? Op alle gebieden. Ad? <laughs> op alle gebieden zegt Ad. En um, nou, ik denk uh, dat jullie daar uh, jezelf allemaal wel in zullen herkennen. Dat het uh, heel fijn is dat je je eigen keuzes kan maken. Um, wij hebben er, uh, twee stellingen als laatste uh, nog even voor jullie uh, voorbereid. Um... En als ik daar nog heel even op mag, mag aanvoeren, dan zijn er twee Ad, stellingen... Kun jij iets vertellen over jouzelf, wie je bent? <laughs> nee, ik ben... Het zijn, ja. de, zijn twee stellingen die zich richten op, uh, op enerzijds eigen regie en gekoppeld aan verslaving. Uh, het zijn twee stellingen um, met daaraan gekoppeld aan een aantal praktijkproducten... die we binnen de werkplaats uh, hebben ontwikkeld, gericht dus op die eigen regie en verslaving... Um, Ontwikkeld binnen promotieonderzoeken, um, gericht op nou ja, dus die, twee, uh, die twee thema's. Um, en ook ontwikkeld binnen dat promotie, uh, promotieonderzoek. En daar gaan er twee, uh, twee stellingen over. Ja. De eerste stelling staat uh, hier al uh, voor ons. Het motiveren van een cliënt is een centrale taak voor professionals. En Wij hebben geen uh, mentimeter of iets, maar ik zou het heel fijn vinden als uh, iemand uh, die het daarmee eens is, zijn hand op zou willen steken. Wie is het daarmee eens? Ja. Misschien u in de oranje bloedje. zal in ieder geval groter worden. Ik denk dat je niemand kunt beïnvloeden zonder contact. Dus als ik het even herhaal voor de mensen thuis, dan zeg ik eigenlijk dat, dat contact tussen de professional en de zorgvraag en de, en de zorgvraagende cliënt is, daar, is daarvoor essentieel. Het is essentieel en dan heb je ook invloed. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik ben zelf familievertrokkenen, dus betrek daar wel het netwerk van iemand bij. Want die hebben we natuurlijk weer een eigen. Ja, dus professional is belangrijk, maar ook het sociale netwerk daaromheen naast. Ja. Dankjewel. Heel veel mensen hadden geen hand opgestoken. Ik ga er niet vanuit iedereen dat dat allemaal mensen zijn die het er niet mee eens zijn. Maar is er misschien iemand die het daar niet mee eens is? En dat met ons zou willen delen? Hier vooraan? Voor de keuze zijn uh, er in te waken. En ik zou dat niet per se motiveren willen doen, maar gewoon met elkaar in gesprek gaan en kijken waar iemand heen wil. Dus dat is uh, waarom ik nee antwoord. Zodat je de, de keuze niet bij de professional legt, want dat moet echt vanuit de cliënt ja. komen, zeg je dan. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat het nu een beetje het idee van sensibiliseren is. Ik moet het niet maar even gaan vertellen. Ja. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Actueel. Hier wilde ook nog iemand reageren? Ja? Nou, wellicht gewoon uh, is het hetzelfde als wat uh, twee uh, andere opmerkingen bij uh, Straks aan de tafel zei iemand gewoon van: uh, je moet het doel niet uh, beklemtonen, gewoon, maar je moet de weg er naartoe of in beweging zetten. Uh, belangrijk maken. Gewoon. En, uh, als je gewoon alleen het doel voor ogen stelt en dat mooi gaat maken en afschildert hoe prachtig het allemaal is als je dat doel bereikt, dat is ook een vorm van motiveren, maar dat is niet de vorm van motiveren die ik denk ik uh, zou uh, willen beklemtonen. Dus, uh, dus straks zei die keer gewoon van uh, bij die opmerking aan tafel het is genoteerd en uh, <lacht> dat moet je denk ik bij het verder uitwerken van deze stelling gewoon uh, ja, dus we moeten de input van de discussie gebruiken, wordt hier gezegd, en dat het doel dus niet heilig is, dat het niet te veel beklemtoning moet krijgen, omdat er anders uh, de weg uh, niet, uh, niet meer cruciaal is daar naartoe, maar het doel wordt te belangrijk. Mijn ja. Ja. doel hoeft ja. niet het jouw te zijn. Mijn doel is niet per se jouw doel. Ja. Ja. Ja. Ik ben ook heel benieuwd of Ads het zelf met de stelling eens is. Er ligt een microfoon op tafel dus uh, we kunnen het horen ja ik ben er uh, mee eens ja en waarom nou ik heb het zelf ervaren ook in verband met die verslaving ik had niemand die mij kon helpen nee. en er was ook niemand die mij kon helpen dat was toen de tijd nog niet en nou zijn er uh, hulp zat en ik adviseer ook iedereen die ik ken die verslaafd is ga hulp zoeken probeer er samen uit te komen hij okay. maakt niet dezelfde fout als ik dan heb, van de een op de andere dag stoppen, want hij is finanst. Oké, okay, dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Waarbij ja, je dan eigenlijk zegt, het is niet iemand die tegen jou moet zeggen, het moet, maar het erover met jou in gesprek gaan. Ja, ik heb daarnet al gezegd, moeten is dwang. Iets waar mot deugt niet. Nee. Vraag het dan gewoon op een normale manier van, zou je willen stoppen of ja. kun je stoppen? Daar komt het heel anders over dan van, ik moet. Het is precies zelf bij een huisarts, dan komt er binnen. Hoe gaat het met u? Ja, maar, maar goed. Nou, dan kan het weer een huisje. Hij moet doorvragen. Want de meeste mensen schamen ervoor om daarover te beginnen. Maar als je nou eens ergens door blijft vragen of een hulpverlener, dan komt er bij de draad uit wat je voor komt. Bij het punt. Ja. En daar ligt ook een stukje motivatie uit. Daar kun je motivatie oproepen. Als ik eventjes at, uh, jou mag onderbreken, want we hadden maar een kwartier en we zaten vrij uh, krap. Uh, we hebben nog één stelling en die vind ik ook wel leuk om die nog even naar voren te halen. Maar als je kijkt, het uh, had het net over uh, die drie psychologische basisbehoeften. Hè. Wat zeggen die daar dan over hier? Dan is het uh, de omgeving en dus ook de professionals die een belangrijke rol speelt in het creëren van de omgeving. Waarin iemand ervaart dat de drie basisbehoeften vervuld worden. Dat leidt tot een kwalitatief goede vorm van motivatie, wordt er aangegeven. Um, als je kijkt naar een product, wat we daar uh, vanuit een promotieonderzoek op ontwikkeld hebben, dan is dat de training Sterker dan de Kik. Sterker dan de Kik is uh, ontwikkeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek. En dat is een evidence-based uh, training. Gaan we even naar de tweede stelling. Het is de taak van een universiteit om nieuwe wetenschappelijke kennis te implementeren in de praktijk. En er zitten hier best wat wetenschappers, dus heel benieuwd. Wie is het daarmee eens? Achterin, uh, die meneer met het jasje. Ja. Ja, ik wil helemaal het eigen graf doen, dat lijkt me veel gevraagd op het moment. Ik denk wel dat er veel meer aandacht voor implementaties naast het creëren van kennis mag zijn. En ik denk dat het ook heel erg motiverend zou helpen voor de, de professionals binnen de universiteit om die, uh, om die brug naar de praktijk te maken. En u vindt het ook een taak van de universiteit? Ja, het is impliciet. Ja, er wordt wel een kennis. Ja. De waarde is ook te aangetoond nu met de covid-crisis, denk ik, als je ziet hoe snel we een vaccin hebben om er te doen. Dat heeft te maken met het werk dat op universiteiten weinig gewaardeerd al die jaren gedaan heeft. Dus, ik denk dat het nu wel de tijd is om dat ook uh, meer te laten. Ja, er wordt hier dus gezegd, inderdaad, nou, dat het niet per se, een, voor de mensen het livestream, ja, dat het niet sorry. per se een, uh, iets is wat de universiteiten er nu bij kunnen hebben, maar de belastingbetaler, COVID, wordt er ook aangehaald, dat het wel degelijk iets is wat een maatschappelijke impact kan hebben. En het, uh, ik, ik hoop dat ik het goed uh, samenvat, als ik zeg wie A zegt, moet ook B zeggen. Ja, kennis op zich is wat we hier doen, hè. En, Oké, okay. ja en daar staat iemand nog op, dan moeten we daar heel even naartoe. Ja, uh, spreekt u maar, ik uh, echo het wel. Nou, dat is niet zo nodig, maar het, uh, ik ben ooit in mijn leven betrokken geweest bij de evaluatie van het onderzoek van zon en Wee. Heel veel geld wordt daar aan onderzoek. Daaruit bleek uit die evaluatie dat 80% van de rapporten die gemaakt werden op basis van het onderzoek eh, op de plank bleven liggen en op geen enkele wijze de praktijk bereikte dan heeft de overheid gezegd, jullie moeten voortaan aan het onderzoek ook een implementatieplan toevoegen dat kunnen ze helemaal niet want als je de kleurigheid van die implementatieplannen van die wetenschappers zag en je bent zelf altijd in de praktijk te werken, dan denk je, daar hebben ze het over. Dus er ligt wel degelijk een enorm probleem tussen het inbrengen van nieuwe kennis en het ervoor zorgen dat mensen er ook mee gaan werken. En dat doet transo al 20 jaar vertreffelijk. Dus wat dat betreft, u bent aan het goede adres. Maar er is nog wel heel veel werk te doen om de innovatie ook in de praktijk te laten landen. Ja, ja deze spreker trekt de... de de, de kwaliteiten van wetenschappers in, in twijfel als het gaat om implementatie van de kennis, niet over de kennis zelf. En zegt ook nog dat 80% van de onderzoeken niet verder geïmplementeerd wordt. Dus dat, dat laat wel zien dat er in, uh, ja, een vraag ligt. Ja. En ik zou willen vragen ook om. Uh, Even te afronden. Te ja, dat ja. zie je heel veel vingers, maar die negeer ik dan eventjes. Sorry. Nee, het is een heel mooi bruggetje wat u uh, maakt. Want uh, wat wij gedaan hebben, het implementeren, is een gedeelde verantwoordelijkheid, vinden wij. En een mooi voorbeeld daarvan is het inzetten van de, de recente ontwikkelingen van wetenschappelijke kennis binnen het curriculum van het mbo en het hbo. Dat kunnen wij niet zelf. Dat zegt u al. Dat kunnen wij ook niet zelf. En wat we gedaan hebben is uh, nou ja, uh, de afgelopen jaren samengewerkt met vijf docenten vanuit het mbo en het hbo. En met hen hebben we eigenlijk gekeken, nou dit is de wetenschappelijke kennis, als jullie het curriculum heel goed kennen, waar past... ...deze wetenschappelijke kennis. Want hbo's en, en, en mbo's zitten wel te wachten op die nieuwe kennis. Dat, daar ligt wel... Uh, nou ja, daar vinden wij dus dat we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. En daar zijn nu uh, drie uh, modules uitgekomen. De vierde die komt eraan. En met name die van verslaving en zelfbepaling. Dat zit natuurlijk op dit thema, eigen regie. En uh, nou, dan, uh, ja, ze zijn bij ons op te vragen... Via Transo. Dus um, ja, graag uh, delen we die uh, sowieso ook met jullie. Uh, da dank je wel. Dank je wel Lucienne, dank je wel Nout en dank je wel Ad.